Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff, de eindejaars editie. Ik uh, doe dit nu drie jaar, heb ik uh, bekeken. En het lijkt mij ook leuk om eens de statistieken in te duiken. Uh, dit jaar heb ik, inclusief deze, 53 uh, video's gemaakt. Wat uh, mooi uitkomt op ongeveer 1 per week. Nu zitten daar een aantal re-uploads tussen van dingen die ik tegenkwam, die genoeg goed materiaal bevatten, maar ook een boel rommel, waarbij ik geknipt en geplakt heb om daar weer een beter filmpje van te maken. Hiervoor zie je ongeveer, denk ik, alles wat ik dit jaar aangeraakt heb, iets aan veranderd heb of heb laten zien. Zover als ik het zo terug kan vinden. Uh, ik ben natuurlijk een tijd uh, bezig geweest uh, met mijn uh, sikjes. Om er van 3-1 te maken. Uh, deze verrassing die bleek een uh, decoder te uh, hebben. Ik denk dat die er nog in zit. In die heb ik uh, de motorwagen, de dummy motorwagen voorzien van een uh, echte motor. Zodat ze met z'n tweeën kunnen rijden en een hele lange trein kunnen trekken. Iets wat ik nog niet geprobeerd heb. Uh, kijk, ik ben bezig geweest met die uh, zelflossers zonder wielen. Uh, mm, dat is al heel lang geleden. Recentelijk is die uh, Atlantic Coastline. En natuurlijk mijn. Uh, kijk, de camera uh, Daar komt volgens mij nog wel een uh, update van. Of die is net live gegaan als ik dit opneem. Ehm, um... de ICE 3, helemaal hier, Ach, waarvan ik niet zeker wist of dat die nu kapot was of niet. Inmiddels weet ik dat ik uh, kan hem doortesten dat ik wil, als ik hem test, zegt hij dat het goed is, dan ga ik hem mee rijden, zegt hij dat hij kapot is, dus er zit wel degelijk iets uh, fout in. Uh, Structon estel die ik op heb geknapt en nog wat uh, dubbeldekkers. En uh, laatst nog de sprinter die ik niet wilde met het vervangen van de decoders. Um, ja, normaal rij ik uh, een rondje aan het einde van het jaar met uh, al die treinen. Bouw ik mooi mijn kerstbaan op in de woonkamer, maar uh, sinds dit jaar hoeft dat niet meer. Um, het is denk ik voor mij als een van de weinige mensen een goed jaar geweest. Uh, ik ben van uh, mijn vorige woning die helemaal prima was, uh, maar geen ruimte had voor een uh, treinbaan naar uh, naar dit huis gegaan en ze dus is die aan het knutselen aan de baan um, en ik uh, heb ook uh, wat meer tijd gestopt in het maken van de filmpjes. Uh, mijn geluid is beter geworden, hoop ik. Hoewel ik dit weer op de oude manier opneem en niet een mooie microfoon heb hangen. Um, ja, de zolder natuurlijk, echt de treinbaan hier. Uh, met, uh, ja wat ik lekker aan uh, het klussen ben met de rails en de elektra en zo. En zoals je ziet de bovenkant is er nu weer af, want uh, er zijn gewoon wissels die hier nog niet werken. En met de rading niet en ik wilde ook kijken hoe, hoe, hoe het uh, uitkwam met de, de bovenkant. En uh, oh, zo, nu het vakantie is kan ik weer lekker uh, uh, iets groters oppakken, dus dat is uh, al die, uh, die wissels die je ziet liggen allemaal aan de praat krijgen. Dat, uh, die decoders. Ik denk niet dat ik dat ga opnemen, omdat het een boel geproduceerd is en eigenlijk best gewoon saai en vervelend werk. Um, ik ben ook uh, door een andere hoek gaan opnemen. In het verleden nam ik uh, op zo recht van boven naar beneden toe, maar ik probeer nu wat meer van de voorkant op te nemen als ik dingen aan het repareren ben, zodat um, ook als iets uh, zo uh, recht voor de uh, uh, op de uh, plank staat dat je niet dit ziet, maar toch meer dit. Dat geeft gewoon een beter beeld. Het is beter in lijn met wat ik zie en ik vergeet toch continu dat ik aan het opnemen ben. Uh, en zo kan ik ook dingen die ik wat naar me toe trek, toch in beeld houden. Uh, uh, ik hoop dat dat ook voor wat betere reparatievideo's gaat uh, zorgen. En heel recent is uh, dat ik al mijn thumbnails dingetjes van uh, YouTube aan het nalopen ben. Uh, en ik heb een aantal playlists gemaakt en alles valt in een categorie. Tenzij ik niet weet dan valt het in overige. En daar kwam ook wat leuks uit en dat zie ik uh, ook terug in de statistieken. Ik ben dit kanaal in 2017 begonnen in het Engels. En, uh, veel van die filmpjes heb ik uiteindelijk uh, op verborgen gezet omdat ik merkte dat toch een groot deel van mijn publiek Engelstalig was en dan vervolgens in een Nederlandstalige uh, kanaal terechtkomt. En uh, dat heb ik twee deels teruggedraaid. Ik heb nu duidelijk aangegeven dat die filmpjes in het Engels zijn, dus afwijkend zijn van de rest. En dat de, uh, maar toch, de, de, ja. Het idee was in ieder geval: um, het Engels publiek is groter dan het Nederlandse. Uh, dus als ik wat wil gaan doen in mijn kanaal kan ik nog beter daarop focussen. En dan heb ik uh, meer uh, potentiële kijkers. Maar wat blijkt mijn materieel is bijna alleen maar Nederlands. Dus ben ik in het Engels aan het opnemen en aan het vertellen over Nederlands en soms Duits materieel. Um, ik improviseer alles bij elkaar zoals je vaak wel merkt en dat is met Engels gewoon een stuk moeilijker. Het Komt bij de uitspraak, uh, uh, het kostte mij meer energie dan dat ik erin wilde steken. Dus uh, in 2018 ben ik gewisseld, uh, maar al die oude filmpjes die staan er dus nog steeds. En Dit jaar heb ik ook gekeken naar nou, wat is nu het meest bekeken. Uh, het uh, best bekeken uh, in dit jaar is uh, mijn uh, ROCO 1823 digitaliseren. Dat is een, een ouder filmpje waarbij ik gewoon ROCO uh, openmaak en decoder erin zet en daar 20 minuten over doe. Het uh, best bekeken filmpje wat ik dit jaar gemaakt heb is uh, de treinbaanbouw van de Helix. Gek genoeg, dat had ik ook niet verwacht. Dat, uh, ik heb daar laatst nog wat vragen over gekregen. Uh, die helix om dus vanaf, vanaf dit niveau naar boven toe te rijden en uh, al die berekeningen en die planken en alles, dat doet het best goed. Maar best bekeken uh, alle tijden, en ik zal het, uh, daar zo van die kaartjes doen, best bekeken alle tijden is de Lima CD Motor Replacement. Een video in het Engels waarbij ik laat zien hoe je een motor uit een uh, cd-drive uh, haalt om de klep open en dicht te doen en die in een Lima kunt zetten zodat uh, rijeigenschappen van ontzettend verschrikkelijk naar slecht gaan. Uh, en uh, dat filmpje uit die tijd uh, of, of in die tijd van 2017 had ik bijna net zoveel views als, als dat ik nu heb. Dus daar uh, stond ik ook van te kijken. Uh, het heeft mij dus uh, vanaf 2018 ben ik in feite opnieuw begonnen en uh, heeft het me twee jaar geduurd om dezelfde niveau te komen, ja, nog meer cijfers uit 2020, is dat ik 187 nieuwe abonnees heb. Ik heb niet gekeken hoeveel er weg zijn gegaan. Ik weet dat er ook mensen weggaan en ik denk dat dat met name de Engelstaligen zijn. Uh, of mensen die gewoon teleurgesteld zijn in de ongestructureerdheid van alles. En wat er ook opvalt is dat uh, ongeveer 19% van de kijkers is uh, geabonneerd. En dat is over het afgelopen jaar. Dat betekent dat 81% dat niet is. Uh, die mensen die denk ik komen veel via of Google of uh, ben Luxpoor. want daar staan natuurlijk ook mijn filmpjes op het forum en ik denk dat dat ook voor heel wat uh, mensen zorgt die dus niet geabonneerd zijn. En ik kan alleen maar zeggen abonneer je want uh, dan krijg je notifications en notifications zorgen ervoor dat dat dat, dat, dat houdt je uh, betrokken en zorgt ervoor dat je uh, in YouTube blijft. Zorgt ervoor dat je uh, eigenlijk je hele leven geregeld wordt door YouTube en je meer kijkt naar mij. En meer kijken naar mij vind ik weer leuk. Uh, want dan gaan de views omhoog, dan scoor je beter in Google. Kijken weer meer mensen, kunnen meer mensen je kanaal vinden en dat is motivatie. Uh, om hier ooit geld aan te gaan verdienen uh, zou ik het fulltime moeten doen, kwaliteit omhoog moeten gooien. Investeren en hopen dat YouTube niet weer zijn algoritme verandert of de regels verandert. En tegen de tijd dat ik voor een aanmerking kom, denk ik dat ik toch weer een jaar verder ben. Dus dat gaan we niet doen. Wat verder uh, niet heel erg verrassend is, is dat uh, 99,2% van jullie man is. Dus ik ben heel benieuwd naar die 0,8% vrouw laat je horen. Ik ben, um, het zou me trouwens niks plaatsen als dat mannen zijn op het account van hun vrouw, maar goed, laten we de hoop houden dat er ook nog vrouwen in de, in de treinenwereld zijn, net als dat de meesten van jullie 45 tot 64 jaar oud zijn, kom op, uh, dat betekent dat deze hobby aan het uitsterven is, dat zou toch gezonde zijn, uh, maar ik geloof dat dat maar 30% is, dat betekent toch dat er 70% ofwel ouder of jonger is, ehm. Uh, dat zijn zoveel van die leuke statistieken die ik uit YouTube kan halen. Uh, wat gaat 2021 brengen? Uh, nou, ik heb nog wat nieuwe wagens. Ik hoop iets meer te kunnen gaan repareren, want ik heb vrij veel geïnvesteerd in de baan zelf. Dus minder in het aanschaffen van defect materiaal om te repareren. Ik heb ook meer uh, geïnvesteerd in treinen die ik wil hebben en wil laten rijden. Dus uh, ja, en dan heb je een trein en kun je hem laten zien, want dat is het dan. Terwijl een defecte trein kan bij mij wel drie, vier keer langskomen, heb ik uh, gezien. Toen ik alle oude filmpjes had. Uh, dus ik hoop meer oude spullen, meer reparaties te doen. Ook wat uh, misschien ook wat, wat uh, betere modellen. Uh, in het begin was het veel alima lima, want dat had ik en. Ik merk nu meer ook aan Pico, wat Fleisman en dat zou wel eens uh, meer die kant op kunnen gaan. Um, de baan natuurlijk, ik ben wissels aan het vervangen nu, ik ben aansturing aan het repareren, ik ben de kruisingen een paar aan het vervangen. Um, ik heb ook mijn bezetmelder, heb ik eentje gebouwd en die werkt, maar daar moet ik nog steeds de diodenversie van gaan doen. Dus dat wil ik, dat aan mijn lijstje. Um, mijn meettrein die heb ik hier niet tussen gezet, want dat is een losse onderdeel, hoewel daar heb ik al een printplaat van, maar die wil ik ook af gaan ronden en daar wat mee gaan doen en dan kan ik meten hoe het op de baan gaat. En de bovenbouw natuurlijk. Want dadelijk, als deze onderkant werkt, die werkt langere tijd goed en haat niet continu. Dan wordt het tijd om uh, hierbovenop een baan te gaan bouwen in blokken, uh, in vier of in twee blokken. En nu loopt hier een scheiding, van, uh, dat is net buiten beeld, nu loopt rechts hiervan en, uh, daar zo ergens een scheiding, zodat ik deze baan in twee stukken kan knippen en dan de hele licht los kan zetten, zodat er nog iets kan gebeuren aan deze zolder wat nog steeds nodig is. En uh, misschien dat ik dat dan ook aanhoud voor de bovenbouw, diezelfde scheiding. Um, dan moet de aankleding op gaan komen, wat weet ik nog niet, uh, maar op zijn minst moet het vastzitten en niet met het los liggen. Uh, de helix moet nog wat bijgewerkt worden. Uh, ik heb wel wat ideeën voor de bovenbouw, uh, maar ik denk dat ik het in eerste instantie heel simpel ga houden, want een echt hele mooie gave baan met berglandschapjes maken is natuurlijk ontzettend leuk, um, maar dat is een project van jaren. En uh, ik denk dat het vanzelf gaat komen, uh, maar niet meteen. Ik denk dat uh, versie 1 gaat zijn: Nederlands polderlandschap. Vlak, wat water met epoxy en een rondje klaar. Bovenleidingen misschien en de, de, de, zoiets. Of, of eigenlijk alleen maar hout met zoals dit: technische baan. Uh, maar misschien krijg ik nog een geweldig idee. Ik weet het niet. Dus dat is 2021 zoals het er nu uitziet. Uh, maar dat kan in januari alweer anders zijn natuurlijk. En Tot die tijd zou ik zeggen. Uh, in januari komt er nog een uh, eentje uit met wat nieuwe. Waar kan ik je alvast verklappen. En, uh, like, subscribe. En er zit echt zo'n belletje. Als je daarop klikt dan krijg je ook een notification van is iets nieuws. En uh, tot een volgende keer.